Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de uitleg van de volgende examenvraag. We kijken wederom naar VMBO-TL 2019 eerste tijdvak. Je ziet dat er dus al drie vragen uit dit examen naar voren komen in deze besprekingen. En dat is niet voor niks, want er zitten gewoon heel veel goede vragen in dit examen waar je goed mee kunt oefenen. Dus advies ook als je nog gaat oefenen voor je eindexamen Biologie... Pak dan vooral ook eventjes dit examen erbij. Die kun je op examenblad.nl vinden, ook van alle jaren daarvoor. Maar ik zou je willen adviseren om dan in ieder geval eventjes met 2019 eerste tijdvak te beginnen. Um, in deze vraag gaat het over cafeïne. Cafeïne wordt in het verteringsstelsel opgenomen in het bloed. De lever breekt cafeïne uit het bloed af. En daarbij krijg je dan ook deze afbeelding erbij. Het is verstandig om even de afbeelding te bestuderen voordat je zo naar de vraag toe gaat en wat ik zie als ik zelf naar deze afbeelding kijk is dat er twee bloedvaten aangegeven staan. We hebben hier de holle ader en we hebben hier de aorta en vervolgens zijn er ook vier bloedvaten aangegeven met letters en eh, nou, daar zul je waarschijnlijk iets mee moeten gaan doen. Wat vaak goed is om te doen bij vragen omtrent transport en bloedvaten is om alvast even te redeneren wat de stroomrichting van het bloed is. Dat kan je zomaar eens helpen, zo meteen bij het beantwoorden van de vraag. Kijk ik nu bijvoorbeeld naar de aorta die hier is aangegeven, dan weet ik dat het bloed vanaf het hart hierboven ergens komt door de aorta heen. En dan zie je hier een aftakking, nou dit is in dit geval de leverslagader, want het is een bloedvat dat bloed vervoert van het hart naar een orgaan. In dit geval dus de lever, dus dit is de leverslagader, dus dit is de stroomrichting. En vervolgens zie ik hier een bloedvat dat aangesloten zit op de holle ader. En dat wil dus zeggen dat de holle ader weer vervoert terug naar het hart. Dat zit dus weer ergens daarboven. Dus dit is de leverader. Nou, probeer dat op zo'n manier een beetje te redeneren, zodat je goed begrijpt wat je hier ziet. Wat we hier verder ook nog zien is een stuk van het verteringsstelsel, een stukje van de darmen. Eh, een bloedvat dat de darmen verbindt met de lever. Ik zie hier een bloedvat nog dat de aorta verbindt met de darmen. Nou, en dan heb je het een beetje bekeken en dan is het dan het punt om naar de vraag toe te gaan... En de vraag is als volgt, welke letter geeft het bloedvat aan waarin cafeïne het eerst terechtkomt vanuit het verteringsstelsel? Nou, we hebben dus net al gezien dat hier de darmen zitten. En we hebben ook al gezien dat de stroomrichting van het bloed zo is, hè, door de aorta heen. En in dit geval dus hier, door een slagader naar de darmen. En vervolgens gaat het bloed dus verder hier vanaf de darmen. En vervolgens gaat het bloed dus hier verder vanaf de darmen naar de lever. Dat betekent dus dat als hier stoffen uit de voedselbrei worden gehaald en aan het bloed worden afgegeven, dat het als eerste terechtkomt bij letter S en dat is dan antwoord C. Wat goed is om even te bestuderen is dus de namen van de bloedvaten. En ze vragen vaak naar het bloedvat dat hier aangegeven is met een S, want dit is namelijk de poortader en de poortader verbindt het darmstelsel met de lever. Die komt op de een of andere manier altijd terug. Dus ik zou je adviseren om even goed te leren en, en ja, hè, even goed te kijken naar de naam van het bloedvatenstelsel. Je zult zien als je dit examen gaat oefenen dat er nog meer vragen over transport in het bloedvatenstelsel zijn. En ik zou je ook echt adviseren om daar goed naar te kijken. Dat is iets wat vaker terugkomt in eindexamens. Wil je nu meer oefenen met video's dan kun je naar mijn YouTube kanaal Biologie met Joost. En als je dan een stukje naar beneden scrolt dan zie je hier de video's voor VWO 3 en voor VMW 4 en die zijn allemaal gesorteerd per thema en voor elke basisstof is een video en in het geval van VMBO4 transport vind je hier rechts de basisstoffen over transport. Ik wens je heel veel succes bij het leren, succes ook bij je eindexamen en tot de volgende.